Hallo en welkom bij Pauls Model Trainstuff. Vandaag ben ik zo ver dat ik bijna op kan gaan nemen. Ik heb daar mijn werkbank. Laptop staat er. Een boel spullen van nog deels van de verbouwing. Hier onderin rails. Dit is ook rails. Dat zijn nog wat projecten, die moeten eigenlijk ergens anders. Ook projecten, rails, lood. <coughs> oude huisjes, van de oude baan die ik ooit gehad heb. Uh, ik heb het net de vloer in liggen. De laatste keer dat ik dit gefilmd heb lag hier misschien nog tapijt en anders was het tapijt er net uit. Dan lag ik alleen op mijn hardbord. Um, ja, uh, hier overal met uh, dingen nog bezig aan het ruimen en aan het ruimen en nog meer aan het ruimen. Uh, bouwmaterialen, misschien dat ik daar nog wat van kan gebruiken. Uh, server, wifi. Een oude racebaan. En hieronder begint het leuk te worden. Mijn, mijn allereerste trein was een, een Pico. Die heb ik hier nog liggen. En daaronder ligt de Mehano TCV. Kijk. Kijk. Kijk hier nog de... andere de denk ik. Niet zo snel vinden. En dan de treinencollectie. Hier begint het met een paar uh, wagons. En uh, wat... Uh, onbeduidende... Locomotieven. Ah, ik denk niet dat ik zal allemaal langs ga. Dit is een uh, uh, Benelux locomotief, Benelux treinlocomotief, uh, wat Merkelen hier stoomlocomotief goed in beeld houden. Nog wat oude Lima treinen. Hier ligt een heleboel. En dit gaat drie dozen diep. Hetzelfde geldt voor dit. Weer drie dozen diep. En nog eentje drie dozen diep. Hoewel er een aantal op zijn kant staan, maar dan nog. Dit zijn meer restjes en projecten. En ja, sommige zijn hier al van gedaan. Je ja, hebt veel lima of onderdelen. En hetzelfde geldt hiervoor. Oeh, en deze. Nee, deze kan nog bij de verhuizing tevoorschijn. Zo. Dus, uh, dit zijn de twee houten tafels die ik hier voor een baan heb gebruikt. Ik denk dat ik nu wat anders ga doen. Het zal langs de die muur gaan komen. Ik hoop binnenkort, misschien volgende week al weer eens een keer, een projectje op te pakken. Voor een reguliere aflevering. En tot die tijd, bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.